Google biedt jou de optie om deels white label gebruik te maken van Google Suite. Hoe doe je dat? Nou, in deze video gaan we de aangepaste urls doorsturen naar jouw domeinnaam. Om te beginnen ga je naar bedrijfsprofiel. Vervolgens klik je op meer weergeven aangepaste urls. Hier kan je jouw domeinnaam selecteren en vervolgens URL invoeren waarvan jij Google Suite wil benaderen. Bijvoorbeeld mail.taxial.nl en agenda.taxial.nl nou, Gaan ze door, als je dat hebt ingevuld klik je op opslaan. Google geeft nu aan dat je een CNAME record moet wijzigen. In deze handleiding ga ik dat behandelen via mijn Pepix. dat heb ik hier. Wat Google aangeeft, is dat ik de CNAME-instellingen als volgt moet instellen. Mail, agenda en drive. Die moeten worden doorgestuurd naar gas.googlehosted.com. Die kopieer ik hier even. Ik ga naar mijn pubx, ik ga naar beneden. Ik vul hier de waarde in, bijvoorbeeld drive, gevolgd door recordtype CNAME en daar de host gas.googlehosted.com. Een prioriteit, dat hoef ik niet in te vullen. Ik klik nu op Opslaan en vul dit ook in voor Mail en Agenda. Het instellen van de aangepaste URL's is nu voltooid. Binnen 24 uur zullen deze URL's doorgestuurd worden naar Google Suite. Ga ik morgen naar drive.taxiel.nl, dan kom ik uit in Google Drive. Ik hoef nu alleen nog door te geven aan Google dat ik de procedure heb voltooid.